Finale van het Koken op Kamp 2016 en we hebben acht ploegen die acht koksteams die hier vandaag het beste van zichzelf gegeven hebben. Als medelid van de jury kan ik u zeggen er zijn zwaardere opdrachten in het leven dan het jureren van deze wedstrijd, waarschijnlijk het koken zelf, maar het was ook niet zo gemakkelijk. Jullie hebben zelf een minuutje gemaakt, zie ik. Ja, het is eigenlijk een beetje om te tonen uh, hoe duurzaam ons traject is vandaag. Ja, ja. Uh, dus we hebben het een beetje opgeschreven. Uh, wij we werken vooral met seizoensgebonden uh, ronten en fruit. worteltjes, uh, aardappelen, uh, aardbeien. Um, en die zijn ineens ook te gebonden. Want wij zijn wel Belzele, het aardbeidorp. Dus uh, vandaar uh, maken wij vandaag een trajectje uh, met aardbeien. We zijn met Scouts uh, Wenningham en uh, we gaan uh, knostoverpuree maken een gelagde kip, een confetta jaantje, dan en gegrilde wortel. Dus wij zijn van Giro Hermelin de Kenzeke en wij maken vandaag voor u een kalfsburger met gegrilde watermeloen en tzatziki. Wij zijn de kookouders van Giro Wichelen. Wij komen hier vandaag twee soorten hamburgers maken, vers gemaakt Vegetarische hamburger. We hebben die gekruid met verse kruiden, paprika, visloof en pijpajuin. We gaan dat serveren samen met een opgevulde aardappel. Dus een aardappel dat een uitgeholde aardappel waar we een pureetje van gemaakt hebben, opgewerkt hebben met room, ook verse kruiden. Erop gespoten en die leggen nu uh, te garen op de barbecue. Dat ja. is wel dat we Dat is dan Dat is ook Goed, jullie blijven nog even staan, want hier voor ons zal zo dadelijk de winnaar van de duurzaamheidsprijs uh, gekroond worden tot koning duurzaamheid, namelijk de Kalier van Melsjelen. Uh, ja, he, uh, niet verwacht. We hebben de wildcard gekregen. Dus... Uh... Ja, we hebben gewoon meegedaan uh, omdat het leuk is en uh, we zijn gewonnen. Dus dat is uh, we toch wel ons best gedaan, We hè? hebben wel ons best gedaan. We <laughs> hebben wel een concept uitgedacht en zo. Ja. En het kan op, kan op kamp ook gemaakt worden. Het is niet te moeilijk. Uh, we hebben ook wel een originele presentatie, maar toch nog uh, dat ons niet te veel tijd ontstaat.